om video's mee te editen vanaf je telefoon. Een muziekje erbij zetten, logootje erbij, automatisch ondertiteling. Nou, ik edit al jaren video's met alleen mijn telefoon en in deze video laat ik jou de beste app zien voor verschillende doeleinden. Met Adobe Premiere Rush kun je op een hele laagdrempelige manier video's editen. Voor iPhone en Android gebruikers gratis. Je kunt clips inkorten, ...tekst gebruiken en zelfs in verschillende lagen editen. Dit is echt een hele fijne app om op een snelle manier interviews, productvideo's of videoverhalen te bewerken. Je hebt veel controle over bijvoorbeeld de grootte van de clip, toegang tot verschillende lettertypes, animaties, clipsnelheden en verschillende effecten. Een leuke tegenhanger van Adobe Rush en iMovie is de app Quick. Met deze app kun je namelijk op een hele snelle manier een video in elkaar draaien... Eigenlijk doet de app het voor je. Gooi er simpelweg wat foto's en video's in. Dan kies je hier een thema waardoor je video er heel anders uit gaat zien. Afhankelijk dus van het thema. Uh, daarna heb je nog wat verschillende audio- en muziekopties. Je kunt ook nog de volgorde van de clips aanpassen. En hebt eventueel wat tekst, audio en formaatopties. Maar je kunt niet in laag editen. En weet je, soms is minder opties beter. Als je een paar stappen verder wilt, kijk dan naar LumaFusion. Dit is een hele fijne app voor ervaren video editors die op zoek zijn naar meer opties dan de apps Adobe Rush, iMovie of KineMaster kunnen geven. Zoals meer controle over audio, beeld en kleur en white balance. En dan InShot, een hele fijne app om video's voor sociale netwerken te maken. Je kunt met InShot namelijk heel handig tekst, emojis en andere leuke graphics toevoegen. Ook kun je heel handig het formaat van de video aanpassen, eh, op bijvoorbeeld verticaal of vierkant. Erg fijn voor bijvoorbeeld Stories. Nou, Ik gebruik InShot zelf om opvallende balken aan de boven- en onderkant van mijn video's te maken. En dan Format, dit is een betaalde app voor bedrijven die een serieuze oplossing zoeken voor het veelvuldig maken van video's binnen een bepaald format. Met Format kun je namelijk heel handig een plan samenstellen, je script invoeren en met de AutoCue opnemen. Daarna kun je ook eventueel een logo toevoegen. Tot Slot twee apps die het ondertitelen een stuk makkelijker maken. Mix Captions voor iPhone en AutoCap voor Android-telefoons. Als je video helemaal af is, upload je de video in een van deze apps. De app herkent automatisch welke woorden er gesproken worden en maakt dus zelf een script aan. Die kun je eventueel nog aanpassen zoals je hier ziet. En daarna is je video eigenlijk automatisch ondertiteld. Dat waren een aantal handige apps om video's mee te editen. Wil je nou meer tips over video-videomarketing? Check dan fv.nl/video.